Goedemiddag 1-2 Alarmstralen. U wilt spreken, politie, brandweer of ambulance? Uh, ambulance? Ambulance, ambulance. Ambulance, oké, okay. welke woonplaats? Uh, Rotterdam. Oké okay, meneer, ik verbind u door, blijft u aan de lijn. Meldkamer, ambulancezorg, wat is dat adres van het noodgeval? Uh, Goma's Friet Nummer 4. Uh, kunt u dat voor mij halen? Ja, um, Goma's Friet Nummer 4. Oké, okay, op welk telefoonnummer kunnen we u terugbellen? Uh, 06-12-34-56-78 Eh, uh, kunt u dat nog één keer van mij herhalen? Riet op alsjeblieft. Uh, 06-12-34-56-78 Oké, okay, uh, kunt u hem nu precies vertellen wat er is gebeurd? Ja, mijn vader is gewoon opeens op de grond gevallen. Oké, okay, en is hij aanspreekbaar? Eh, uh, pap? Pap? Nee, hij reageert niet. En uh, ademt hij? Uh, ik, ik ga uh, hoe moet je dat, dat ze toch kinlift? Ja, ik ga even controleren. 1, 2, 3, 4... Nee, nee, nee, nee, hij ademt niet. Oké, okay, en uh, hoe oud is je vader? Uh, hij is 55. Oké, okay, en uh, je kan reanimeren? Ja, ik, ik ben zelf BHV'er, maar kom alsjeblieft snel met die ambulance, ik heb echt hulp nodig. Oké okay, meneer, dan mag je direct de reanimatie starten. De ambulance is onderweg, tevens ook de brandweer en de politie. Um, zorg dat de voordeur open staat zodat de hulpverleners naar binnen kunnen komen als het op plaatsen zijn. Ja oké, okay, dat is goed, ga ik doen. Oh, pieper. Even kijken. A1, street. 101 en 108 zijn gekoppeld. Yes. Zo so werd stranden. 101 en 108. Jullie staan in de koppeling voor een reanimatie. 101 komt vanaf Bos Zuid en is daar alle waarschijnlijkheid als eerste te plaatsen. 108 komt vanuit Scheveningen. Brandweer en politie rijden mee over. Ja, als begrepen voor de 101 uh, eerste wagen waarschijnlijk te plaatsen. Brandweer en politie zijn er al. Uh, bedankt te dus, smeltkamer. Nou, verkeerd kan raden hè. Uh, rechts is vrij ja. even kijken uh, um, man 55 jaar oud ongeveer uh, voorgeschiedenis blanco brandweer heeft al bevestigd reanimatie gestart te hebben AD uh, aangesloten meer kan ik er niet van maken pakken we mee lucas spoedtas, zuurstof Ik lees het de 108 um, Of ja, dat hoorden we We moeten helemaal uh, nou, Toch wel een kwartier, tien minuten nog rijden dus, uh, ja, Waar zijn we dan? Ja, Coma Street Ah, daar is het Ja, ja. Zet man anders maar achteruit uh, erin Goedendag. Ja. Hoi! Hoi. Ja, het is hier boven het trapje op. Moet mm -hmm. uh, uh, ik helpen met iets stil Nee, ik pak de lifepack en de spoedtas, collega. Pak jij uh, Lucas en de uh, zierstof? Heb ik. Oké, okay, top. Nee, je hoeft niet te helpen, dankjewel. Oh, Oké. Okay. Thanks. Hoi! Goedemiddag! Hey, Hallo! Hoi! Ah ja. goed. Um, de eerste eerst is er net toegediend. Ja. We zijn ongeveer vijf minuten bezig. Oké, okay. goed. Ga ze door? Blijf doorgaan. We gaan zo meteen overnemen hoor. Oké, okay, collega, ja, okay. kun jij de AED uh, stickers uh, loskoppelen van de ID en die aan onze life pack uh, stoppen? Yes. Ja heel goed. Ik ga de zuurstof uh, toedienen. Ga eerst even luisteren hoor. Even kijken, uh, ja de stickers zijn uh, omgestund. Ja thanks. Even luisteren. Collega stop heel even. Of ja, ga maar door trouwens. Even.. Oké, okay, nee. We hoeven niet te intuberen. We gaan gewoon uh, met masker. Oké. Okay. ga zo knijpen, collega. Als je op 29, 30 bent, mag je even aangeven? Nee, ik zit nu op 20. Oké. Okay. Goed, daarna mag je stoppen. Ga ik twee keer beademen, collega, 7, zetten we de Lucas. 8, uh... 9, ja. Oké. Okay. Twee keer beademen. Oké, okay, ballon leg ik hier neer. Goed, we tillen hem even een beetje op en dan leggen we Lucas eronder in. Yo, ik ja, is goed. In de voren, heel goed. Ja, top. Ja, is Lucas omlaag. En is dat aan. Ja. ja, hij staat aan. Heel goed. Oké, okay, top man. Oké, okay, collega. Ja, jij mag uh, bij mijn collega achter anders. Uh, collega, kun je even tegenover mij gaan zitten? ja heel goed goed ehm um, lucas gaat zo meteen drie keer piepen als hij piept mag je twee keer uh, in de blond knijpen ja oké okay, je mag opladen 200 zul hoor 200 zul in het geld ja lucas kan gewoon door blijven gaan collega je mag zo meteen gewoon weer blijven met beademen uh, op het moment dat wij het zeggen mag je even los gaan lucas kan door blijven gaan met de impressies 200 kilo zo opgeladen. Ja, heel goed. Oké, okay. goed, even kijken. Assistent, we gaan hem lozen. Oké, okay, alles doorgaan. Oké, okay, je mag voor mij een milligram adrenaline op gaan trekken, hoor. Hier Ja, thanks. Ik ga even prikken. spreken. Kun je een je beetje kanten? Ja, ja, thanks. Ja, ja. Oké. Okay. Hm. Heb jij een flush voor me? Epic. Ja, thanks. Ik hoor de tweede 0 Ik ook. Oké, okay, ik heb een flush. Hij uh, zit. Adrenaline. Ik okay, blijf er doorgaan, gaat het goed collega. Ja, maar het gaat goed? Ja, top. Okay, Lucas is niet verplaatst naar je. voor ons kan betekenen. Ik ga nog eens luisteren. Hallo, hallo. Hallo, hoi, hallo. Hoi. Uh, we hebben een reanimatie uh, op basis van acestolie. Uh, net uh, 200 school uh, laten lozen. Heeft geen zin om te chokken. 1 milligram adrenaline toegediend. Wordt beademd. Niet nodig te intuberen. En uh, op dit moment hebben we nog uh, voor de rest uh, geen bijzonderheden. De zit in de carotus. Ja. ja, Lucas doet zijn ding, die staat aan. Het lijkt erop dat hij nog uh, goed blijft doorgaan collega's en bademen. Meer kunnen we even niks doen. Zometeen uh, kan al iemand uh, de volgende adrenaline voor mij optrekken. Okay, allereerst mogen we nog even nog een keer uh, 230 op opladen. Uh, Kijken of het resultaat hebben. Ja, nou ja, doen we dat. Helemaal goed man. Yes, gelaten. Ja, heel ja, goed. Ja, Wederom assassinat lozen. En doorgaan. Adrenaline was hij opgetrokken. Ja. Nou, klopt Ik ga hem die begeven. Ik zou voor Ja, thanks. Even. even kijken hoor. Ik luister nog een keer. Oké, okay, stop de Lucas maar even, ik stop hem. Wel blijven ademen. Dat we ritme hebben jongens. Ja. Ja ritme. Sinus bradycardie. Wat zijn? Sinus bradycardie. Oké oké. Okay, okay. 30. Ja, stijgt. Ik denk ik blijft nog altijd beademen. Ja, ga maar even door. Oké, okay, zeg maar als ik moeten stoppen. Ja. Stijgt 40. Oké okay, goed. We gaan vervoeren, gaan we scheppen omlaag. Ik denk dat we brancard niet echt uh resultaat gaat geven, Ja. Okay. Ik neem aan dat we met jullie auto uh, afvoeren. Ja, we pakken hem even hier, de E-klasse. Wat hebben jullie, Sprinter? Ja, we zijn met de Sprinter. Okay, nou, ik denk dat we E-klasse wel voldoende gaat zijn. Hoor. Ja, en desnoods rijden we anders wel achter jullie aan. Ja, of je rijdt even met mij mee, ik kan ook. Ik kijk wel even. Ja, ik, ik ga wel bij jou achterin rijden. Oké. Okay. Goed, Lucas, ga ik. We laten hem wel nog even eraan zitten. We kunnen de handen alles aan de Lucas uh, vastmaken. Kunnen we makkelijk vervoeren. Ja. Uh, als jij even van over kan ontstaan, staan, uh, collega. Andere collega? Ik, ja, thanks. Ja. Jij mag ja, vooral doorgaan met beademen nog even. Ja, lukt vanuit deze positie. Ja, oké. Okay. Goed. Handen maken we vast. Yes. Ja, top man. Oké. Okay. 101 onderling contact de supporter weer uitstaan. 101 onderling contact. Gelicht. Ja, hey, wat pak jij mee naar boven? Schep brankaar? Ja, pak Oké, okay, top man. Branca gaat niet lukken, de gewone brancard met de uh, draaiende trap of wel. Nee, is net iets te krap. Oké okay, man. Goed. Oké. Okay. Oké, collega geef de ballon maar aan mij, ik neem hem over. Ja, alsjeblieft. Ja, thanks. Oké. Okay. We gaan scheppen. Ik kan jouw ballen even helpen met de Ja, zo meteen. Ja, Oké, okay, links en rechts aan elkaar klikken. Ja, collega brandweer mag even aan één zijde gaan staan. Ja, ik pak. Uh, ja, heel ja. goed. Oké, okay. iedereen uh, vast, handvat vast. Ja. Dus, ja. Oké, okay, drie gaan we tillen. Eén, twee en drie. Ja. Moment. Lifepack. Kun jij die pakken collega verpleegkundige? ik uh, dat? Ja. ja? Oké, okay, ja. top. Ik heb Spoedtas. Als jij anders even agent de tas van ons mee pakt dan hebben we alles. Ja, doe Oké, okay. kom maar naar beneden. Oké, okay. goed. goed de Ja, hebben we hem. Oké, okay. voorzichtig. Ja. Oké, okay, leg je meer maar op de bankaar. Ja. Oké, okay, schrijf er een kader onderuit. Ja, goed. Heb je de tas voor me. Ja, dankjewel. Ik zet hem even terug. Um, rij jij met ons mee? Dan uh... um, is het goed dat, Ik neem aan dat jij dan achter ons aan uh, gaat, uh, chauffeur? Ja yes. zeker, zeker. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed, brandweer, politie bedankt. Ja, wel graag gedaan. Oké, okay, ik ga voor aanmelding doen in Erasmus hoor. Rasmus gebeld, shockruimte 2 kunnen we terecht, shockroom 2. Akkoord. Oké, kan jij wat fentanyl voor mij optrekken? word een beetje onrustig. Ja, ga ik bij je doen. Even. Ik heb maar 0,14 milligram. Ja, met ja. 4, 14, ja. Meteen toe Ja, doe maar. Oké, okay, okay, lijkt erop dat de ademhaling ook zelfstandig is geworden. Ik ga de ballon even stoppen. Daar zijn Oké, top man. Ja. Oh, uh, ik zou een greenplass in hebben. Ja, is goed hoor. Nou, we dragen hem even over. Ja, prima.